Zo, het is midden nat als eerst. Het is nog steeds supergroen. Ik zie overal poep. En dit is de nieuwste poep. Nou, die hangt goed. Met dikstenen en alles. En deze is helemaal leeg. Elke dag gaat de zakken helemaal leeg. Kom maar, Ho, oh, Joyce, kom maar, Joyce! Ho, Joyce! Jij, we hebben een wortel natuurlijk! Kijk eens, Joyce! O ja, dat zijn worteltjes zonder loof. Die zijn machinaal schoongemaakt. Kijk eens, Joyce! Oh, Ho, Ik sta over wortels heen, wortels van deze boom. Oh, Joyce. Hey, Black Jack. Kijk eens Black Jack. Oh, Black Jack. Oh, Black Jack. Goed zo, Black Jack. Oh, Black Jack.